Voordat naar de ponies wordt gegaan, krijg je eerst Masja en Sintje nog een wortel. Hé hey, Masja, kijk eens. Sintje bedoel ik, Sintje. Goed zo! Hé hey, Masja, kijk eens! Kijk eens. Het is wel een beetje donker in de lucht. Misschien dat het gaat regenen. Hé hey, Masja! Hé hey, Masha, Hé. Hey. Hé, hey, Masha, Hé, hey, Masha, Sintje. Oh, Sintje. Oh, het hooi is bijna leeg. Paardjes. Oh, de mini-kipjes van Niekie zijn er ook. Hé. Hey. De andere staat links. Net. de... Deze kip. Ja, daar is ze. Wat gezellig, Masja. Sintje.